Hallo, mijn naam is Agnes Kroese en ik ben de landendirecteur voor Dorcas in zuid soedan Het jaar 2021 was opnieuw een heel erg moeilijk jaar voor heel veel mensen in zuid soedan Het land wordt nog steeds geteisterd door conflict en andere soorten crisis. Dit jaar zijn ook heel veel gebieden overstroomd door overvloedige regenval. Dit maakt het leven voor heel veel mensen in zuid soedan nog moeilijker. Maar ondanks al die uitdagingen hebben we ook heel veel mooie dingen kunnen doen. We hebben onder andere voedsel uitgedeeld. En we hebben ervoor gezorgd dat mensen toegang hadden tot schoon drinkwater. En deze dingen waren niet mogelijk zonder uw steun. En ik wil u dan ook echt hartelijk bedanken voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook. Namens de bevolking van zuid sudan hartelijk dank.